Vrijheid betekent toch wel dat je alles kunt doen wat je wilt doen. En ja, ik ben best wel blij dat dat kan. Hoi, ik ben Kasper ik ben 13 jaar, ik kom uit Druten. En uh, ik heb met mijn klas duitse en Nederlands liedjes gezongen. Ik heb uh, met de liedjes geleerd, heb ik heel veel geschiedenis geleerd. En uh, ik heb geleerd wat vrijheid nou echt betekent tussen Duits, uh, Duits en Nederlands. En ja, het was op zich wel interessant. We hebben dus gezongen met H&B, uh, dat is onze klas van VWO. Hebben we vier liedjes gezongen samen met Duitse kinderen. Al deze liedjes hadden iets te maken met vrijheid en um, verleden. En over um, bijvoorbeeld waar de mannen zijn gebleven aan het front, die worden herdacht dan. En um, mensen die uh, uh, hun geliefde kwijt zijn geraakt. Ik zag nu hoe die mannen het zien. Er was iets Waar, zijn, Waar zijn, zijn ze nu? Zorg wie die Zorg die bloemen! wie die We zijn met ze gaan lunchen. broodje frikandel, en wel Dat was heel gezellig. En daarna meteen waren ik begon te zingen. En dat pakte wel goed uit. Iedereen was mooi mee aan het zingen. zijn al de bloemen. Ik vind Duitselijk echt hele lieve mensen. Gewoon, nu zijn ze echt heel gastvrij En ik denk dat het ook wel komt toen dat ze er misschien een beetje van zijn geschokt of zo. En ja, nou kunnen we mooie projecten samen doen. En dat is toch en net iets anders dan.. Ja, een paar jaar geleden. Het waren vriendelijke mensen, wel een beetje stil, maar dat maakt niet uit. Ze waren vriendelijk, gezellig en uh, ze konden op zich nog goed zingen, weet ik heel eerlijk in. Ik denk dat als je dit doet, dat in ieder geval wel een stuk vrolijker vieren is van vrijheid. Dat iedereen wat leuks doet en iedereen gezellig samen wat doet. Ik denk dat het wel belangrijk is, dat we moeten herdenken en dat het goede boel is.